Welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag een hele leuke rand maken om de korrelsteekdeken. Um, dit is de deken. Kijk, dit is de voorkant. Het is echt een baby aan dat, uh, het worden. Het is uh, ja, ik heb nog niet alle draadjes weggewerkt, maar het moet ook nog uh, ja, afgewerkt worden, maar dat maakt niet uit. Um, we gaan ook nog beginnen met de rand de korrelsteek die deken die staat uh, hier onder uh, de video, ja daar ga ik neerzetten en dan gaan we vandaag aan de rand beginnen eerst wil ik jullie hartelijk bedanken want jullie kijken allemaal hè? en het is zo leuk om te zien uh, naar de, of ja, de reacties te lezen de duimpjes omhoog en de abonnees dit groeit deze maand 10.000 abonnees dus ja is echt heel goed we gaan deze rand maken uh, en randen zijn niet moeilijk maar de hoeken leg ik even gewoon probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen en ook als je een nieuwe toer begint dat je weet waar je het beste kan beginnen en waar je moet stoppen en uh, ja hoe je de toek kan sluiten dus ik stop ermee we gaan beginnen met de rand om de korrelsteek. heel veel haakplezier We hebben nodig een schaartje, uh, een stopnaald, een centimeter en natuurlijk de kleur uh, van de bolletjes, die je wil gebruiken. Ik heb gewoon nou eurobolletjes. Het is voor een rand, dus ja, ik heb een beetje de kleurtjes uitgezocht wat in de deken zelf zit en ook nog wit. Um, ja Er is dus ook altijd mooi een beetje wit erin. Haalt altijd de kleuren mooi op. Maar uh, ja, als we dit hebben. Oh ja, en de haaknaald natuurlijk. Ik gebruik wederom weer haaknaald nummer 10. En dan gaan we beginnen. We beginnen met een opzetlus. Je doet je haaknaald erdoor en je zorgt dat je werk de goede kant voor je ligt Ik moet deze nog afwerken maar goed we beginnen op de hoek en we gaan nu natuurlijk zoeken want we hebben die bolletjes dit is de rand voor de bolletjes deken en we hebben aan de hoeken hebben we of aan de zijkant hebben zijn we begonnen met twee vaste dus we beginnen nu even, maakt eigenlijk niet echt uit waar je begint, want we gaan nu natuurlijk alleen maar vaste zetten. Maar ik pak de eerste steek op, de eerste steek in de hoek, en daar ga ik nu het draad doorhalen, omslaan door twee, en nu ga ik overal. In elke steek die we gehad hebben daar ga ik een vaste in zetten en ik zie nu al dat ik um, kijk als je dit garen ziet dan zie je van ja dit is veel dunner dus wat ga ik doen ik ga mijn bolletje in tweeën delen ik ga met een dubbele draad werken dus ik ga eerst eventjes dit bolletje, want dit ziet, niet, ziet, niet, ziet er niet mooi uit. Dus ik ga het bolletje even in tweeën delen en dan ga ik met een dubbele draad werken. Dan zie ik je zo weer terug. Ik heb nu dus van twee bolletjes of van één bolletje twee bolletjes gemaakt en dan knip ik even de draad door. Dat is dus met dubbel garen werken. Als je dat wel eens zo leest, dan vragen mensen aan mij: ja, wat bedoel je daarmee? En je maakt eigenlijk gewoon van één bolletje twee bolletjes. En ik heb nu opzetlus gezet, haaknaald erdoor. We pakken weer de goede kant van je dekentje en we beginnen in de hoek in te steken, draad omslaan, doorhalen, omslaan, door twee en we pakken de volgende steek draad ophalen omslaan door twee zie je dit ziet er al beter uit dan net met een enkele draad maar dat komt ja we zijn met haaknaald nummer 10 bezig en ik heb natuurlijk nu um, een eurobolletje dus dat betekent een uh, wol van de royal van de zeeman of de Saskia van de vibra, dat weet ik niet meer want de wikkel heb ik niet meer en dan zoek je even die steken op van die zijkanten die je gemaakt hebt met die vaste en dan ga je daar allemaal vaste inzetten, zie je dit komt al veel mooier uit als rand gewoon een rand vaste langs het dekentje met de korrelsteek, we zijn met de korrelsteek klaar en nu is het leuk, natuurlijk, om een leuk randje eraan te maken. En je moet zelf eventjes een beetje je, je steek zoeken hoor, maar als je maar eerst een rand vaste aanzet. En ik zie je op de hoek weer terug. Kijk, ik ben nu dit, de rij met vaste is echt mooi aan het worden. Het is echt uh, ook dadelijk makkelijk om daar weer een rij op te zetten toe 2 Maar ja, we gaan nog eventjes de rij vaste afmaken. En ik zie hier nog een afwerkdraadje. En omdat ik toch bezig ben, dacht ik, hey, die gaan we toch eventjes netjes instoppen. wordt ook wel eens gevraagd ja hoe werk je nou af ja het is bij mij kijk ik kijk hier dan naar de lus en daar steek ik dan in zie je dit is de laatste afvechting of tenminste het laatste uh, stukje garen en dan steek ik hier in deze steek in en dan krijg je een soort ja lusje weer en dan ga ik er nog een keer in en dan zorg ik dat ik met mijn, met mijn naald hier doorheen ga kijk dan zie je dan krijg je er een soort knoopje in en dan ga ik gewoon um, ja dan pak ik gewoon een lusje waarvan ik denk van nou hier uh, valt het niet op dus dan pak ik gewoon ergens een lusje en dan ga ik mijn draad doorhalen maar ik weet dat hij al in dat knoopje zit en dat de afwerking eigenlijk al niet meer los kan gaan, want dat is natuurlijk de bedoeling. En je kan ook door die steek hierheen gaan. En dan ga je zo weer een beetje terug. En weer door. En dan ga ik nog een keer hierdoor. Zie je dat het echt gewoon vast zit, en dat is de bedoeling. En dan ga je gewoon een beetje zoeken naar lusjes zodat je hem dadelijk lekker af kan knippen en dat je dan ook niet meer het uiteinde ziet, zo nou vind ik dat die keurig afgewerkt is je schaar afknippen nou we zijn de aanrichtraad hebben we netjes afgewerkt we gaan nog even met de vaste verder met de rand dus toer 1 is echt alleen maar vaste En dan ben je bij de hoek en dan zorg je dat dit je hoek wordt. En dan wordt dit je hoeksteek en daardoor zet ik er nog één in. Kijk dan. Zie je? Dan ga je daarmee de hoek om. En dan ga je naar de volgende steek en dan zoek je echt even je steek een dubbel lusje zo aan deze kant zitten die steken je haalt je draad op, omslaan door twee en in de hoeken heb je twee neergezet maar zeg je nou hij, hij trekt krom dan ja dan zet je er drie in want het ligt er maar net aan hoe strak jij haakt of hoe los jij haakt iedereen haakt iets anders het ligt ook aan de wol maar ik heb in deze van het dekentje van de korrelsteek, heb ik de rand, heb ik op de hoek, in één steek twee vaste. En zo maak je de hele toer één af met alleen maar vaste. En hier bovenaan is het weer makkelijk, want dan kan je gewoon de steken oppakken die je gemaakt hebt met de laatste toer. En je zorgt ook altijd dat je inderdaad die. 2 lusjes hebt. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2. Dus dit wordt al een heel mooi randje vaste. En op het eind zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van het hele dekentje. En ik heb hier eigenlijk nog ook weer iets weg te werken. Een paar draadjes nog. En dat ga ik ook even doen. Ik moet ook wel eens goed het draadje even afknippen zodat je die pluisjes hier weg hebt. En dat je dan echt makkelijker een beetje draai aan je draadje. Makkelijker in de opening van je stopnaald kan zetten. Zo. Dan ga ik weer inderdaad even een lusje zoeken waar ik hem gewoon omheen kan doen en dan steek ik met mijn stopnaald nog een keer door zodat de draad goed vast zit en dan ga ik even nog een paar om een paar steken heen en dan ga ik, kijk daar zie je dan niks van Dan ga je weer een paar lusjes zoeken, zodat je daardoorheen je draad kan afwerken. Je pak weer je schaartje en je knipt de draad af. En heb ik hier nog de begindraad. En ik zit te denken, kijk, als je nou van deze kant afkomt en je moet er nog een hoop, dan kan je ook die draad hier plat opleggen en je kan dan gewoon verder haken, maar je neemt die draad zeg maar mee alvast ter afwerking zie je dan zit hij er mooi tussen en we zijn bijna bij de hoek en bij de hoek doen we twee uh, vaste en dit was de hoek dus we hebben er al één van het begin gedaan en dan gaan we nog één omslaan door twee één vaste en dan eindigen we even nog je pakt nog een lus op en je haalt je draad op en je doet die ook door twee. pak je weer je schaar, je knipt af en je trekt de lus door deze gaan we ook nog even afwerken. Je kan ook twee draadjes tegelijk door je stopnaald. En dan gaan we, kijk je, je hebt hem hier neergelegd die draad. En dan gaan we hem nu, we slaan een lusje over. En dan gaan we gewoon terug naar het begin doorhalen. Ik trek je een beetje aan. Je pakt je schaar. En je knipt af en deze ga ik ook nog afwerken ik doe even gewoon twee eh, draadjes door stopnaald en dan ga ik deze draad even weer door een paar steken meenemen en ik haal hem weer hierdoor Dus ja, afvechten is moeilijk om uit te leggen, omdat je nooit weet hoe jij uitkomt. Maar ja, zo doe ik het. Knip een beetje de draad een beetje strak af. En dan heb je alvast toer 1 met de rand. Met vaste heb je klaar. Dan ga ik nu uh, een nieuw bolletje wol zoeken. Die ga ik weer ik denk dat ik met wit begin. Ja, wit of deze kleur. Dit is een andere kleur geel. Ja, misschien is het wel leuk om met deze kleur te beginnen. Dit is ook gewoon een eurobolletje. Hier ga ik weer twee bolletjes van maken. En dan gaan we aan toer 2 beginnen. En dan zie ik je weer terug. Ik heb nu twee bolletjes weer gemaakt. We maken een opzetlus en we beginnen met toer 2 Haaknaald door je zorgt weer dat je de goede kant van je werk voor je hebt en we gaan in de vierde vanaf de hoek daar gaan we in uh, steken 1 2 3 4 1 2 3 4 um, even nadenken 1, 2, 3, 4 en in de vijfde 1, 2, 3, 4 en in de vijfde dus in deze daar steek je in je haalt je draad op, is altijd een beetje lastig omslaan door 2 zo. dus je begint niet op de hoek met toer 2, maar je begint in de vijfde steek 1 2 3 4 5 nu gaan we een losse maken en we slaan er 1 2 3 over en in de vierde 1 2 3 over ja en in de vierde 1 2 3 hier hier gaan we een stokje zetten omslaan insteken doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, dan weer een losse en dan gaan we nog een keer een stokje erin zetten en weer een losse en nog een keer een stokje en weer een losse en dan gaan we door tot we 5 stokjes hebben En een losse ertussen. 1, 2, 3, 4. En we hebben er weer 5. En weer een losse. Kijk, dan krijg je een soort baaiertje. Dan slaan we weer 3 steken over: 1, 2, 3. En in de vierde zetten we de baaier vast met een vaste. We steken in, we halen de draad op, omslaan. Door 2 weer omslaan en door 1, dus we zetten nog een losse naast die vaste. Dan gaan we weer 3 steken overslaan en in de vierde zetten we weer zo'n waaiertje. Dus 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde zetten we weer een waaier 1, 2, 3 in de vierde, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan een losse en weer in dezelfde steek gaan we dus een stokje zetten, omslaan een losse en nu gaan we nog drie stokjes in diezelfde steek zetten met één losse ertussen in totaal 5 stokjes en een losse en de vijfde in dezelfde steek en weer een losse kijk dan krijg je weer zo'n mooi waaiertje zo maak je de hele toer af en op de hoek daar zie ik je weer terug dus je slaat elke keer drie steken over, je maakt een vaste, dan weer een losse en weer een, en drie, weer drie steken overslaan en je maakt weer een mooi waaiertje. En op de hoek zie ik je weer terug. Kijk, we zijn nu aangekomen leuk hoor, die rand met die waaier, je kan het ook zo laten maar dit is gewoon toer 2, um, ja en dan moet je op de hoek hier moet je uitzien te komen maar ik kom dus eigenlijk niet uit want um, ik zou dus 1 2 3 in de vierde een vaste moeten zetten en op de hoek weer een waaier nu ga ik dus omdat ik hier dus een waaier moet hebben en 1, 2, 3, de vierde tekort is op de hoek pak ik nu de derde. Dus gewoon een beetje smokkelen, maar dat mag. Je mag een beetje smokkelen. En dan weer 1 losse en dan zorg je dat je op de hoek weer een waaier krijgt van die 5 stokjes met een, lo een losse ertussen. Een losse en op de hoek. weer een setje en een losse en dit is de vierde en een losse en dit is de vijfde kijk dit is dan de de hoek en ik heb hier een beetje gesmokkeld maar dan dan leer je ook gewoon van ja het maakt niet uit hoe je hoe je uitkomt, je moet gewoon zorgen dat je uitkomt, snap je? dus als je hier eigenlijk drieën tussen moest hebben 1 2 3 en dan ja en het komt niet mooi op die hoek uit, dan ga je een beetje zorgen dan, dan sla je er maar 1 2 over en dan pak je de derde maar normaal gesproken sla je 1 2 3 steken over en je pakt de vierde en op de hoek moet je altijd zorgen dat je weer een waaier krijgt dan leg je je werk weer netjes neer, dan ga je weer 1-2-3 steken overslaan en je zet weer een vaste, eerst altijd een vaste, dan omslaan een losse en dan ga je weer 1-2-3 overslaan en dan ga je in die vierde daar ga je weer een baaier zetten. een maaier van vijf stokjes en één losse ertussen en weer een losse dan zet je in die 1 2 3 in de vierde weer een vaste en dan lossen. En zo ga je de hele deken afmaken. Heel toe 2 ga je kan je nou afmaken. En dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van de tweede toer en we weten dat we al uitkomen, want we hebben nu de hoek gedaan en we zijn begonnen um, op die afstand met die drie uh, steken tussen. Dus we sluiten de toer hier met die op die vaste, daar steek je in. Het is een beetje lastig om met een dikke haaknaald. Hup. We halen de draad om en we gaan meteen door met een halve vaste. Zo je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draad door. Dus dit was toer 2, en dan gaan we aan de Toer 3 beginnen, dan zie ik je zo weer terug. We gaan beginnen aan de derde toer en ik pak nu oranje, uh, ook weer dubbele draad en we beginnen niet in de hoek, maar we beginnen aan de tweede uh, waaier en we gaan moesjes maken. Dus ik maak eventjes een opzetlus. We gaan moesjes maken, dat zijn halve stokjes en die gaan we hierin zetten en we gaan in deze een moesje maken, ja het zijn samengehaakte halve stokjes dus je maakt weer een opzetlus. je pakt de die opening tussen het eerste en het tweede stokje in, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan zet je er nog twee losse bij 1 2 en dan doe je dit om om je toer te beginnen en dit moet een moesje worden dus omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2 en dan maak je hem niet af, nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2 en nu heb je er 3 op je haaknaald, maar je hebt hier 1 deze tel je mee als stokje 1 2 3, dus je 3 uh, van die stokjes hebt of halve stokjes dan omslaan en door 3, dan heb je deze steek af. Dan twee lossen: 1, 2, deze opening een vaste, dus insteken, draad ophalen, omslaan door 2, dan gaan we een losse doen: 1 lossen. en hier weer een vaste in de volgende insteken draad ophalen omslaan door 2 en dan gaan we weer 2 lossen doen 1 2 En dan gaan we weer een moesje hierin maken omslaan insteken draad ophalen omslaan door 2 maar we maken hem niet af omslaan insteken doorhalen omslaan door 2 we maken hem nog niet af, we hebben er nu twee, omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2, kijk en nu hebben we drie van die halve stokjes, we hebben 4 lussen op de haaknaald, omslaan door 4, dan gaan we naar die moesjes twee lossen doen 1 2, ja, we gaan nog een keer oefenen hoor, dus komt goed we gaan nu meteen door naar die moesjes met een losse en dan gaan we weer in die waaier die die moesjes maken dus omslaan tussen het eerste en het tweede stokje in, insteken, draad ophalen omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en je moet er 3 hebben omslaan insteken draad ophalen omslaan door 2 en hebben we 3 van die halve stokjes omslaan door 4 dan 2 lossen 1 2 dan in de volgende een vaste 1 lossen en in de volgende opening weer een vaste. En weer twee lossen. Omslaan, doorhalen, omslaan, doorhalen. En we gaan weer een moesje maken hierin. Insteken, draad ophalen door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan. Door 2, omslaan door 4 en weer 2 lossen en dit herhaal je tot je op de hoek bent, kijk dan krijg je een leuke rand hoor, het is weer een, een, andere, ja, een andere invulling, dus we gaan door tot de hoek en dan zie ik je weer terug We zijn nu op het einde van de toer 2, of nee, op het einde, op de hoek hier. Dit is de hoek. En uh, dit zijn de moesjes. Dus een moesje, twee lossen, een vaste, één losse een vaste, twee lossen en weer een moesje. Uh, ik heb wel gemerkt dat uh, ik vond hem een beetje gaan golven. Dus ik heb tussen, als je na de, zeg maar, als dit als waaier telt. Hier heb ik gezegd dat je twee lossen moet doen, maar dit wordt er dus één. Dus ik heb het eventjes een stukje uitgehaald en één lossen tussen de moesjes in. En daarna wel weer twee lossen, een vaste, een lossen, een vaste, een los, twee lossen, een moesje, één lossen. Nou, dan gaan we nu de hoeken doen. Ik heb al één lossen gedaan. En dan gaan we nu op de hoek gaan we weer een moesje zetten. Dus we gaan weer naar de volgende waaier. We gaan daar een moesje in zetten. En als je vier lussen op je haaknaald hebt doortrekken. En dan gaan we twee lossen doen. 1 2, dan gaan we een vaste in de volgende zetten, dus dit is de hoek hier zetten we een vaste, dan gaan we 3 lossen doen omdat het de hoek wordt 1 2 3 en in de volgende opening weer een vaste en dan gaan we weer even nadenken twee losse doen 1, 2 en we gaan weer hier een moesje maken dus dit is ho de hoek is eigenlijk precies hetzelfde maar dan maak je 3 losse tussen de vaste en we gaan weer een moesje maken als het te snel gaat afspeelsnelheid gewoon iets langzamer zetten dan is het voor jou nog goed ja goed te volgen dus dit is de hoek ik heb net al één losse gedaan en dan ga je weer naar je volgende waaier En zo maak je de hele ja de hele deken af want in het begin aan het begin zie ik je dan weer terug dan zijn we nu op het einde van toer 3 op de hoek heb ik uh, al uh, drie samengehaakte stokjes gehaakt? 2 lossen. En dan gaan we in de volgende opening weer een vaste doen. En omdat we op de hoek zijn, zetten we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan weer een vaste. Dan weer 2 lossen. 1, 2. En dan gaan we hier nog 1 moesje maken dus 3 halve stokjes die je niet uh, afmaakt dit is 1, dit is 2 dit is 3, omslaan door 4, 1 losse, dan gaan we de toer sluiten en die sluiten we Hierbovenaan in deze steek met een halve vaste je draad omhalen en meteen door twee lussen een beetje aan trekken. Je pakt de schaar. En je trekt de lus door. Nou, dan kan je deze ook weer meteen afwerken, of straks wanneer je wil. En dan heb je toer 3 af. Kijk hoe leuk dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en daarvoor pak ik wit garen ik ga weer even twee bolletjes maken en dat is de laatste toer toer 4 we gaan nu aan toer 4 beginnen we hebben nu de toer gesloten en we gaan tussen die moesjes hier tussen hier gaan we weer waaiertjes zetten dus het maakt eigenlijk niet uit waar je begint als je maar tussen die moesjes begint en dan zet je: ja, ik pak gewoon iets tussen de moesjes, daar ga je weer waaiertjes zetten. Dus je maakt een opzetlus, je steekt je haaknaald erin, je haalt je draad op, omslaan door twee, en dan zet ik nog twee lossen ertussen. En dan is dit je ja, zeg maar je begin stokje. Dan doen we nog één losse, en dan gaan we hier nog vier stokjes inzetten met een losse ertussen. Dus elke keer een losse dat je weer het waaiertje krijgt. Dit is de derde. En een losse. En dit is de vierde. En een losse. En weer. In dezelfde opening. En een losse. Kijk. Dan krijg je weer van die leuke waaiertjes en dan gaan we weer een losse doen, maar tenminste we hebben al een losse gedaan en dan gaan we een vaste zetten tussen die twee vasten in van de vorige toer een vaste tussen de twee vaste in en weer een losse en dan gaan we weer tussen die moesjes weer die waaier maken met een stokje een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en het laatste stokje het vijfde stokje en een losse en dan ga je weer een vaste tussen die twee vaste zetten en zo maak je de, ja, de laatste toer af en dan zie ik je op de hoek weer terug dan help ik je nog even de hoek door, tot zo we zijn nu bijna op de hoeken van toer 4 en we gaan nog uh, nog even een waaier maken tussen die moesjes in en dan ga ik dadelijk de hoeken uitleggen En nog een losse, ik heb mezelf altijd aangeleerd meteen na een stokje een losse te doen, omdat toch deze toer elke keer een losse ertussen moet. Ik heb zelf al de, ja, ik ben al bijna klaar, maar we gaan nu de hoeken uitleggen. En de hoek, ik zal even een hoeken bij pakken. Kijk even de begindraad als je bij de hoek bent. Um, dan maak je eerst nog een waaier tussen de moesjes let even niet op de draadjes die ik nog moet afwerken dan maak je een losse, een vaste voor die va tussen de moesje en de vaste in van de vorige toer, dan een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse, een stokje en een losse en dan een vaste tussen die vaste en het moesje in en dan ga je zo die hoek om, nou, ik zal het er even bij pakken, ik zal even rustig gaan haken, zodat je het lekker kan volgen, ik probeer het wel altijd lekker rustig te haken, maar ja soms zit je zo in die flow, dat uh, gaat het sneller, maar ja je kan de snelheid aanpassen, als je de snelheid aanpast met uh, ja, een half puntje minder dan dat scheelt misschien al, dus wat had ik gezegd, een vaste hierin tussen het moesje en de vaste in een losse en dan hier drie stokjes met een losse ertussen dus dit is een stokje een losse ertussen, omslaan en het tweede stokje maken en een losse ertussen omslaan en het derde stokje maken voor de hoek omslaan en een losse en dan ga je na die vaste en het moesje ga je weer een vaste zetten en dan is dit je hoek, kijk dit is dit is je hoek van toer 4 deze toer is eigenlijk hetzelfde als die als die vorige toer die tweede toer kijk en dan kan je daarna ook weer hier die moesjes inzetten als je dus weer door wil gaan hè? als je zegt van oh ik vind het wel mooi zo'n rand haken ik blijf ik blijf verder haken dan kan je gewoon dit dit patroon blijven herhalen maar ja dit is nu mijn vierde toer en voor mij voor dit dekentje is dit de laatste en ik zal meteen doorgaan nou, even lossen naar het einde van de toer omslaan weer tussen de moesjes gewoon vijf stokjes en een losse 1 2, 3, 4, en de vijfde en een losse You, dus hier weer de hoek omgegaan, dit is de hoek. Dan ga je weer die waaier doen en dan gaan we naar het einde toe werken. Dat betekent dat we een vaste hierin moeten zetten. Oh nee, sorry, een vaste tussen de. We moeten natuurlijk de toer 4 herhalen. Een vaste tussen de twee vaste in. Dus die, die vaste tussen het moesje en de vaste in is alleen op de hoek. Dat is op de hoek. Dus verder hou je gewoon het patroon van toer 4 aan. En weer een losse. En dan kan je de toer gaan sluiten. En die toer sluit je. Kijk, je bent begonnen met 3 losse en nog een losse. En dan pak je hierboven die steek op. Omslaan. En je haalt hem door. Je trekt langer aan het touwtje. Je pakt je schaar je knipt hem af en je trekt de lus door en dan zijn we klaar met het babydekentje ja dit moet je natuurlijk nog afwerken ja het is echt uh, ja, super het is echt een mooie babydekentje geworden. kijk ik zal hem even optellen de camera ik zet onder de video nog de ondertiteling aan tenminste ik die hieronder en dan um, ja dan hoop ik dat je veel plezier hebt gehad van deze video bedankt voor het kijken graag duimpjes omhoog en abonneren op de foto klikken hieronder en dan zie ik je bij de volgende video weer terug veel haakplezier